We'll be Wij zijn vandaag bezig met de introductiebijeenkomst voor nieuwe medewerkers. Dat doen wij in principe elke maand. En voor corona deden we dat fysiek met alle nieuwe collega's in het auditorium van het Hagen Ziekenhuis. Maar sinds maart, april doen we dit online, digitaal, via een webinar. Dus het was heel erg wennen en nieuw. Maar ja, we zijn nu zoveel maanden verder en... Nou, we zijn uh, een professioneel uh, webinarbedrijf, lijkt het zo. <laughs> We trappen altijd af met een warm welkom van onze directievoorzitter, Carla van der Wiel. Uh, met aansluitend een stukje van een van onze privacy officers. En zij neemt de collega's mee in uh, het stukje privacy en AVG binnen het Hagen ziekenhuis. Dus de reacties zijn heel erg enthousiast, dus informatief. Wij hebben geleerd dat het, uh, dat het vooral niet te lang moet duren, want je bent heel veel aan het, uh, aan het zenden. Uh, maar sinds vorige maand uh, hebben we een uh, leuk uh, intermezzo uh, ingericht met actie. Uh, en uh, ja, dat is wel heel erg leuk.